Een van de dingen die je ziet, bijvoorbeeld echt die hedendaagse voorkomen, is dat engineers het steeds drukker krijgen. En dat komt onder andere omdat taken in hun processen in elkaar schuiven. Wij zien dus ook mogelijkheden om processen te versnellen. Een van de sessies gaat bijvoorbeeld over automatisering van de engineers.